Wanneer de persoonsgegevens in het online dossier compleet zijn, krijgt u van DocuSign een mail met daarin het verzoek uw volmacht online te ondertekenen. Dit doet u door in de mail op ga naar documenten te klikken. DocuSign wordt nu geopend. Vervolgens klikt u op doorgaan. U dient nu alle gegevens op de volmacht te controleren op juistheid. Daarna kunt u uw handtekening zetten door middel van een voorgestelde handtekening of u kunt met uw muis een handtekening plaatsen. Klik nu op Ondertekenen en daarna op Voltooien. U heeft nu getekend. De volgende passagiers in uw claim worden nu gevraagd de volmacht te ondertekenen. Zodra alles compleet is, start onze claimdesk met de communicatie naar de vliegtuigmaatschappij.